Goedemorgen, zonder zorgen. Het is vandaag 5 mei. Ik moet zo helaas weg naar mijn stage. Um. Ja, ik dacht dat ik vandaag mijn top niet is, maar hij is pas volgende week lekker. Ik heb wel een nieuw smaakje gehad: deze smaak. Je ziet hem niet van buiten, maar hij is gewoon een beetje roze. Hij heeft wel een overheersende geur. En hij smaakt... Ik vind het nou lekker aan bij mijn Dat vind ik echt heel jammer. Dus heeft, het heeft een nieuwe overheersende, uh, um, ja, overheersende smaak. Dat als je slokje per slokje neemt, dat het smaakt naar, naar gefabriceerd eten. Um, maar toch moet hij op. Dus we gaan tjakken. Oké, okay. ik heb het even gestort. Um, daarnaast ik heb mezelf morgen gewogen. En ik denk dat het komt door deze lekkere pitjes. Dat ik 200 gram ben aangekomen. Um, maar ja, ik begin met een shakey. En de rest van de dag eet ik één boterham met drie uh, plakjes gerookte worst. Levenworst, is gerookte levenworst. Um, met wat boter erop, dus witbrood. En um, wat eet ik nog meer vandaag? Oh ja, gewoon avondeten. En dan ga ik vanavond sporten na het avondeten gelijk. Um, ja, wat? Maar ik moet echt, echt, echt opschieten. Want het is nu bijna half. De ene kant heb ik geen stage, aan de andere kant niet. Omdat ik de, Ja, ik vind. Dat, ja, hoe leg je het uit? Ik vind het nog even wennen. Dat heb ik altijd. Prosten. Huh. Ik ben gewoon te moe om de vlog verder te beginnen. Ik ga eerst de vitamintjes nemen. Mijn gummibeers. Ehm... Um. Hi, Dermainebeer. Uh. Na mijn stage. Het was best een intense dag. Intense dan normaal. opnieuw stage, Maar ook gewoon omdat ik slecht nieuws heb gekregen en nog meer slecht nieuws. En nog meer slecht nieuws heb. Ehm... Um. Ik merk gewoon met dat slachter nieuws dat ik dan denk, fuck. Ik weet eigenlijk niet echt hoe ja, ook, ook. Ook <coughs> ik me eronder moet gaan voelen. Omdat ik wel weet dat ik dingen, op blah, blah, blah, blah, blah. dingen opnieuw moet doen. Dat ik dingen weer opnieuw moet maken, moet herkansen, whatever. Tuurlijk, het heeft ook voordelen, omdat ik een examen had voor de zomervakantie, had ik die gedaan met spoed um, en rush. En ik had toen heel hard eraan gewerkt om alles op tijd in te leveren en op tijd te regelen en noem het maar op. Toen had ik hem ingeleverd voor de zomervakantie. was buiten. En toen dacht ik heerlijk zomervakantie, weet je, ik heb nog twee weken voor de kruis gekregen. er bijna in. En toen, uh, ja, na nou, de zoonverkast nog steeds niks. Nou, dat ik mijn telefoon heb laten repareren, nog steeds niks. Helemaal niks. staan, noppes. Alleen stond er in beoordeling. Nou, weet je. Dus ik denk, whatever. Ho. No. Uh, dus ik ga naar mijn mentor. Ik vraag het. Ik kijk ernaar en ziet één ding staan en zegt tegen me. Oe, is dus een hoog percentage plagiaat. Ik denk, he, maar hoe kan dat? bla. bla. Um, is het mogelijk, noem het maar op. Dus ik was een beetje van, apropos, omdat ik echt dacht, he, maar ik, ik doe niet aan plagiaat. Ik, ik, ik ben niet zo iemand die aan plagiaat doet. Dus, uh, ja, dus hij zegt, uh, ja, heb je het er een keertje eerder in geleverd? Bla, bla. Heel gesprek even over gehad. Nee, ik dacht van, weet je, ik kijk wel in, de, in deze week hoe, hoe en wat. En ik uitzoeken, uitzoeken, alles nachecken en nakontroleren de afgelopen dagen. Kon niks vinden, dus ik mijn mentor uh, mailen. Heeft hij de kans verwijderd om te zorgen dat eventuele gevolgen, schorsing, whatever, um, voor te voorkomen. Tuurlijk, ik ben daar heel blij mee. Maar aan de andere kant denk ik, ja fuck, want nu moet ik en mijn B-examen doen. Je moet het zo doen, je hebt later met F, dus ik moet mijn B-examen nog doen, mijn F-examen nog doen. En ik moet nog een school-examen doen van een bepaald vak. En dat moet ik allemaal in het laatste half jaar doen. Um, om te zorgen dat ik niet achterloop. En waar ik dus heel erg bang voor ben, dat is gewoon dat ik achter ga lopen als ik mijn F nu... Wil eerst gaan doen. En dan, dan kan ik daarna mijn B doen. Dus ik ga in plaats van mijn B doen, ga ik mijn F doen. En dan ja, weet je, ik zie het maar weer. Weet je, het is niet hun schuld, het is niet mijn schuld, het is niemands schuld. En dan denk ik bij mezelf ja. En toch vind ik het heel erg zuur. Nou ja, buiten dat is het ook nog eens zo dat ik. Deze camera er is niks mis mee, maar de SDK pakt die niet helemaal goed. Dus de die doet het soms zelfs soms niet. Ik heb geen idee of hij dit wel goed opneemt en of hij de bestanden goed heeft. Of, of de vorige bestanden wel goed heeft. Daarnaast ik ben 200 gram aangekomen. En, weet je ook, ook um, dat wat in augustus is gebeurd. Uh, met het ongeluk wat in mei is gebeurd, wat nog bezig is. Alles stapelt zich op. En, en, op een gegeven moment denk ik bij mezelf zoals nu, weet je, fuck it, fuck die hele wereld, het kan me niks schelen, ik ga me in bed liggen en ik ga het niet meer doen. Ik ga niet afvallen, ik ga niet eten, ik ga niet drinken, worden. En nu heb ik meld altijd Shaggy, Maar ja, op dit soort momenten wil ik mezelf helemaal vol staan met eten, om het gewoon maar even te vergeten, maar dat gaat natuurlijk niet. Ik heb ook helemaal geen energie om hard te lopen, maar dat gaat dus niet, want ik wil wel hard lopen. Of ik ga naar de gym. Maar ik heb ook totaal geen zin om naar de gym te gaan. Dus ik denk dat ik gewoon op de... Wonderdag en donderdag naar de gym ga. Of de donderdag en de vrijdag. Ik heb geen idee. Nou, ik moet even kijken wat voor weer het is. Stel dat het woensdag gekut weer is, dan ga ik wel naar de gym. Uh, stel dat het goed weer is, dan ga ik wel uh, sporten. Maar sowieso, vandaag ga ik... Uh, Straks ga ik zometeen uh, wel hard lopen. Ook al heb ik er totaal geen energie voor, ook al ben ik helemaal back af, ook al zit ik er compleet doorheen. Ik wil wel gewoon proberen te blijven doen, maar dit soort dagen heb ik gewoon. Dan ben ik goed bezig en dan begint het ochtends al met dat mijn gewicht iets zwaarder is dan dat ik heb gewild. Natuurlijk, twee grap is niks, maar voor mij is dat best wel veel, omdat ik ja, een soort waanbeeld heb, denk ik. Gewoon omdat, omdat ik gewoon, ja, weet je, soms ben je iets zwaarder dan normaal. Is mogelijk. Zo, weet je, ik heb iets te veel gegeten gisteren van die zonnebloedzaadjes. Dit is 19 gram. Dan eet ik dat op. Dan heb ik te veel gegeten. Ik heb een stuk chocola gegeten. Ik kon het niet nachecken hoe zwaar dat was. Of hoeveel dat wel. Wo, veel dat wel. Dus ik heb maar gewoon um, ingevuld. 1 uh, pure chocola, één stuk, 127 gram. Weet je, ik heb geen idee hoe, hoe zwaar het is, maar het zal me een worst wezen. Hoe zwaarder, hoe makkelijker. Stel dat het niet zo is, zo zie ik het dan. Stel dat het lichter is en ik zou er lichter van maken, dan weet ik ook niet of het goed is. Weet je, ik neem het op de gok en ik weet dat pure chocola sowieso veel zwaarder valt normale chocolade. En daarom dacht ik, weet je, ik vul gewoon mijn gram in. Zoals het er stond, is 699 calorieën. Oké, okay. heel veel. Dus ik zit, er, ja, ik zit er een beetje doorheen op dit moment, dat ik denk, ja... En dit, dit is niet voor het eerst, dit, dit gebeurt. Maar elke keer als ik mijn uh, ritma aan het veranderen ben, gebeurt er weer wat waardoor ik het opgeef. Zo simpel, maar die keer wil ik niet opgeven. Die keer denk je, weet je, stemmen oktober, november. Maar oktober, november, zijn drie maanden dat ik echt, echt, echt hard aan mezelf wil werken. Omdat ik gewoon in december wil ik gewoon de jurk aan die ik echt heel mooi vind. En wil ik er gewoon goed uitzien en whatever. Je weet niet wat er in december komt. En je weet niet of het een leuke maand of een maand maar... In december ga je sowieso meer eten dan, dan alle andere maanden. Dus in december wil ik er gewoon goed uitzien. En vanaf dat moment wil ik gewoon een schone lijn en een goed lichaam hebben zodat ik in 2023, ja 2023, gewoon goed door kan gaan weet je en het interesseert me niks dat ik nu te veel heb gegeten maar het interesseert me wel heel erg dat ik weer 200 gram zwaarder ben waardoor ik denk ja ik doe het helemaal van niks dat ik mezelf echt weer omlaag praat en mensen zullen wel zeggen nee joh dat komt wel door doordat je vocht verstaat worden maar zo gaat het op tijden bij mij, weet je. En dan denk ik bij mezelf, ik was heel goed bezig. Ik was op een gegeven moment 55,4 kilo, 4 gram, 55 kilo en 4 gram, 4, zo, 55,4. En dat vond ik echt, ik dacht, yes, nou, ja, 8 kilo, wauw, hoppakee, weet je. En toen kwam ik aan. En toen dacht ik, shit, maar ik deed niks aan, ik liep me gewoon aankomen. Toen dacht ik echt, kut, sorry. Dat doe ik mezelf aan. En nu ben ik weer aan het afvallen. Waardoor ik denk, ja, weet je, het is je eigen onschuld. Nu nog 400 gram, uh, eigenlijk 800 gram, nee, 600 gram. En dan ben ik weer op, dat, op het ding van destijds. Maar ja, dat voor je, voordat je dat bereikt, ben je ook alweer een maand verder. En ik wil elke week 0,5 gram kwijtraken, want dat is gezond volgens de media. Ja, was gezond, weet je. En ik, ach, ik zit ook gewoon een lul op te hangen, weet je. Maar ja, dat soort dagen heb ik ook gehad. Dat ik gewoon echt er helemaal mee zit en dat ik gewoon nu eigenlijk gewoon bed wil liggen. Beetje muziek luisteren en gewoon een slaapwalsussen en gewoon doen alsof ik niet hoef te sporten. Maar eigenlijk moet ik sporten. Dus ik drink de maandertijd shake op. Ik stuur mijn mentor eventjes een berichtje dat ik het heb ontvangen en graag met mijn mond wil zitten. Ik ontdek mijn pok die ik binnen heb gekregen, want die is ook belangrijk. Ik ga me omkleden. ik ga sporten en ik ga daarna mijn brood maken voor dinsdag en ik ga gewoon naar bed. Want ik red het anders niet, heb ik het gevoel. Terwijl het echt, wat heb ik gedaan de hele dag? Kinderen gewaarschuwd, een beetje opgelet het is niet veel wat ik doe, maar toch, al die prikkels, al die dingen, die hitte ook. Dat je de hele dag in de zon staat, in de pauze. Ja, het is allemaal best wel zwaar. En dan met die stress, of ik het wel of niet ga halen met examens. Het, het zorgt voor heel veel ongezonde spanning. Niemand die het begrijpt, hoeft ook helemaal niet. En je dus, ja... Maar dit soort dagen zijn voor mij extra slopend en dat, dat demotiveert mij om te sporten. Terwijl het eigenlijk niet moet motiveren. En dan, ja, dan zit ik er gewoon heel gauw doorheen. En dan is mijn niveau ook echt wel minimaal. weet je. Ik ben in heel veel dingen heel erg gemotiveerd en ik laat heel goed volhouden. Maar als ik zoveel slecht nieuws krijg of zoveel tegenslagen heb achter elkaar, dan is het voor mij afgelopen. Dan zeg ik ook gewoon tegen mezelf, dat hoeft voor mij niet. Dan ben ik gewoon op en dan wil ik ook eigenlijk niet meer vechten. Weet je, van kom op, het komt goed, je gaat het wel halen, je haalt het diploma wel, En ik weet ook wel dat ik er niet alleen voor sta, maar het gevoel dat ik er alleen voor sta, heb ik wel heel erg. En het komt niet door mijn mentoren, maar dat komt echt door mezelf, omdat ik niemand durf binnen te laten. Ik durf niemand echt om hulp te vragen, ik durf met niemand te gaan zitten en vragen zullen we dit samen doen. Ik wil iedereen heel graag helpen. Maar ik durf niemand toe te laten. Dat is het allerergste. Dus ik heb het aan mezelf te danken. Laten we het daarop houden. Um, ja. Ik ga me aan bij milkshake drinken. Ik ga eventjes de dingen doen die ik ga doen. En dan ga ik lekker sporten. Welke was nog niet lekker? Um, ik zie het wel. Weet je. Ik ga er niet, niet te zwaar over denken. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Als het lukt, dan lukt het wel. Ik uh, zie het wel weer geschijnen a nossa